We krijgen vaak de vraag craniosacraal: wat is dat nou eigenlijk? We gaan hier in een paar minuten antwoord op geven. Ik ben Anne van der Ham, HBO-verpleegkundige. Ik ben moeder van vijf kinderen en ik heb mijn eigen praktijk craniosacraal therapie IJsseland in Kampen, regio Zwolle. Ik ben Vanessa Gessel, ik ben fysiotherapeut en therapeut. Ik werk in mijn praktijk craniosacraal het gooien in bussem. En het mooie van craniosacraal therapie is dat ik op zoek ga naar de oorzaak van de klachten. Craniosacraal, ook wel hersen-ruggenmerg-osteopathie genoemd. Cranio is de Latijnse benaming voor cranium, schedel. Sacraal voor sacrum of stuitje. We zien het lichaam als één geheel. Alles staat met elkaar in verbinding. Behalve je ademhaling en je bloedomloop heb je een derde ritme in je lichaam, namelijk het vullen van je hersenen met hersenvocht en het verspreiden daarvan via je ruggenmerg naar de rest van je organen. Dit heeft een bepaald ritme. Die kunnen we voelen over je gehele lichaam, ook wel het craniosacraal ritme genoemd. Door zachte aanraking kunnen we de spanning in het lijf opsporen. Ergens waar het minder stroomt is de kern van de klacht, het gebied waar wij mee werken. Behalve je hersenen heeft het lichaam ook een geheugen en is in staat spanningen ergens in het lijf op te slaan. We noemen dat knopen. En omdat alles met elkaar in verbinding staat, kan je een knoop hebben bijvoorbeeld in je buik, wat pijnklachten kan geven in je nek. Een knoop kan ontstaan door bijvoorbeeld een ongeluk, een ontsteking, stress of een onverwerkte emotie. Het lichaam is vaak in staat om heel lang te compenseren. We negeren de signalen, totdat het lijf de spanning niet meer kan opvangen en ontstaan er pijn- en vermoeidheidsklachten. Wanneer je lang stress hebt, gaat je weerstand naar beneden. Soms heb je even een zetje nodig, van buitenaf, zodat je lijf er zelf kan herstellen en je weer vrij kan bewegen. Uit je hoofd weer voelen in je lijf. De klachten zijn er niet voor niks, je lichaam wil iets duidelijk maken. Ben jij bereid ernaar te kijken? We nodigen je graag uit het een keer te ervaren. Dit was craniosacraaltherapie in een notendop. Voor meer informatie ga naar de wedstrijd Craniosacraal IJsland of Craniosacraal Het Gooi.